wat er nog ontbreekt is dat je een basisinkomen. Want hoe kan dat nou? Weet je, je zit thuis en je hebt geen werk meer. NKB, dat is het grootste waar mensen hun geld mee verdienen in Nederland, maar in het westen. Dat is dus, um, een basis. Dus je niet geen geld. Hoe kom je dan aan je geld? Ja dan komt dat hele die ding wat altijd boven de markt houdt. Een basisinkomen. Nou, dan kan je dat nog niet indenken. En het klinkt wederom zo verleidelijk. Maar het is weer um, zo misleidend. Alles klinkt. Alles klinkt mooi. Het einde aan armoede. Geef mensen een basisinkomen. Dan denk je, oké, okay, het klinkt mooi. Oké, okay, nou, dus ik hoef niks te doen. Ik hoef niet te werken. En dan staat er iedere uh, maand 4600 euro op de rekening. Teken voor. Ik teken ervoor of kan ik gewoon lekker thuis bij Netflix netflixen en uh, eten bestellen. Oh, dat klinkt... Dus het klinkt aardig, het klinkt leuk, totdat je erin zit. Je erin zit. En dat basisinkomen hebben we nog niet gehad, maar dat gaan ze nu wel in Spanje invoeren. En uh, je zal zien wat, wat er daarmee gebeurt. Het, het probleem is, je, je hebt geen werk meer te consumeren, uh, want je moet, je moet geld hebben. Wat dan die grote bedrijven weer op kunnen slokken. Hè? Dus, dus geef je je 6, euro, dan krijg je die meteen weer terug. Wat dat inhoudt, is dat je natuurlijk uh, een slaaf wordt van dat systeem. Want stel je gaat naar buiten. Wat ik net zeg. En de drone vliegt voorbij en je doet iets verkeerd in de ogen van de drone. Of je zegt iets online. Wat niet mag volgens de regels. Hoe pakken ze je dan? Dan gaat je basisinkomen van 6500 euro. Dat gaat dan uh, zes maanden terug naar 1400. En dan moet je van 1400 euro leven. Ga je de tweede keer fout in? Dan krijg je misschien helemaal niks meer. En dan komt een aantekening. En je krijgt een dagblad En het ding is, het wordt allemaal digitaal gedaan. Het is allemaal weg. En het is allemaal weg, afhankelijk van dat nieuwe systeem. De basisinkomen dat komt er dus nu in Spanje. En dit is waarom vanaf dag 1. Uh, ik kwaad werd, uh, paniek is niet het woord, maar wel begrepen dat Hier is het. dit is hem.